22 oktober 1980, de dag waarop Dirk Jan Groot de Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden, de voorloper van Doorkas opricht. In de jaren 80 voert Doorkas actie voor vervolgde christenen en joden in het communistische Oostblok. Vrijwilligers en supporters in Nederland doen mee aan demonstraties en geven praktische hulp aan gezinnen zonder sociaal vangnet. De contouren van een humanitaire organisatie worden zichtbaar als Doorkas ook hulp verleent na een aardbeving in Armenië en bij een hongersnood in Ethiopië. Na de val van de Berlijnse muur staat Doorkas voor de keuze: taak volbracht of doorgaan. Doorkas gaat verder als humanitaire organisatie. In de jaren 90 opent Doorkas de eerste landenkantoren. Het aantal landen waar Doorkas werkt groeit en tegelijkertijd neemt ook het aantal Doorkas vrijwilligers en supporters toe. De verschillende projecten van Doorkas trekken institutionele financiering aan. En begin jaren negentig wordt de eerste Doorkas kringloopwinkel geopend, in Andijk. In 1995 start Doorkas met de voedselactie. De projecten van Doorkas ontwikkelen zich met innovatieve benaderingen zoals Farmer Field Schools en Community led Development. Het Adopt-a-Granny-programma, dat in 2002 wordt gestart, verbindt mensen uit Nederland met kwetsbare ouderen in de landen waar Dorcas werkt. De initiatieven in Nederland en de DoorCas-projecten zijn steeds ondernemend. Dorcas zoekt voortdurend naar nieuwe kansen voor impact. Dit leidt ertoe dat Dorcas in 2014 in het Midden-Oosten gaat werken. DoorCas ontwikkelt haar visie op hoe verandering tot stand komt. Hierin spelen individuen, gemeenschappen en overheden een belangrijke rol. Dit leidt tot een nauwere samenwerking met de private en publieke sector in binnen- en buitenland. In Oost-Europa ontstaat een variant op de Nederlandse voedselactie, de Blue Bucket Campaign. Het aantal Doorkaswinkels in Nederland blijft toenemen. Ook in landen waar Doorkas werkt worden winkels geopend. Doorkas ziet een toekomst waarin de effecten van klimaatverandering steeds meer voelbaar zijn. Droogte, overstromingen en schaarste zullen iedereen treffen, maar armere landen en gemeenschappen het meest. Welvaart, maar ook ongelijkheid neemt wereldwijd toe. Armoede, crisis en conflicten in de wereld zijn vaak complex en langdurig. Als Doorkas zijn we vastbesloten om er te zijn, midden in deze cirkel van armoede, uitsluiting en crisis. Voor mensen en gemeenschappen die achtergesteld worden. Voor mensen in nood. Omdat we overtuigd zijn van hun potentieel om tot bloei te komen. Dat doen we ook na 40 jaar, gedreven door dezelfde missie als waar CAS ooit uit ontstond.